Zo, een hele goede morgen lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Een hele goede morgen qua weer, qua lopen, hmm. beetje matig, maar ja, dat kan er niet anders als je gewoon te laat naar bed gaat, door omstandigheden. Welke? Ja, ik moest de zonen praten bij een feestje <coughs> en dat was uh, laat. En dan merk je dan meteen in je, ja, in, je, in, je, in je tempo, op zich wel goed te slapen en zo, maar ja. Nee, dan uh, merk je toch dat uh, dat waarschijnlijk ook de leeftijd weer een beetje ermee te maken heeft. Dat het uh, allemaal wat minder gaat als je een keer wat later naar bed gaat. Soms heb je uh, dat niet. Dan, dan heb je daar geen problemen mee, maar vandaag wel. Het ging gewoon niet, uh, niet echt lekker. Op. Als je, volgens mij vorige week uh, liep ik nog uh, 6,14 6, 14 per kilometer, of vandaag wel 6,26. Dan zit er wel een verschil tussen. Maar goed, dat is al niet te min. Ik heb toch weer gelopen, ik ben toch weer geweest. En daar gaat het om, en dat is belangrijk. Ja, van de week ook ik een herdenkingsdienst gehad nog van mijn moeder, de Het was wel leuk. Het was wel leuk in zoverre aangenaam. Dat was het, het was aangenaam. Het was goed, het zat leuk in elkaar. Dan zie je uit zo'n Catharine waar waren van vorig jaar oktober tot en met augustus dit jaar 44 mensen die niet meer na kunnen vertellen. Uh, moet ik wel zeggen, er waren wel best veel boven de 90. Uh, mijn moeder mocht niet ouder worden dan 80, bijna 81. Uh, dus ja, dat was dan wat, wat minder qua leeftijd ten opzichte van de rest. Maar ja, ach weet je, uh, je moet het op een gegeven moment ook gewoon een plaats geven en je moet daar de rust in zien te vinden. En, ja, de ene kan het wel goed, de andere kan het niet goed. Ik kan het op zich redelijk goed. Dat vind ik van mezelf. Uh, ik heb er vrede mee, uh, zoals het gegaan is. Uh, het was gewoon op. De, de, de, de koek was op. In dit geval was het van, was gewoon op. En dan moet je gewoon uh, dat, uh, dat, dat. moet je dan ja, accepteren. Het is niet anders. Ik kan niet uh, hoog en laag willen dat ze. Natuurlijk wil ik ook, ook bij hoog en laag dat ze altijd bij me blijven, maar dat gaat niet. Tenminste, niet in leven leven. Maar goed, dat was dan van de week. En, Ja, dan kom je ook een aantal bekenden tegen waar die mijn moeder vroeger, natuurlijk. Ja, van vroeger kende en zo. Dus ja, dan, dan zit je ja, ook weer op een op iets ander level te praten met elkaar. Van ja, weet je nog, vroeger. Ja, ik vroeger met jullie man en vroeger met jou ja, niet met jullie pad. Ja, zo ging dat. Dan komen toch in een, keer een aantal herinneringen eventjes naar boven. En dat is mooi. Dat, ma dat maakt het ook mooi, dat maakt het, ook zo... dat ik, dat maakt het dan ook weer zo leuk. Dat je op die manier dan we elkaar ondersteunt. Niet alleen maar met verdrietige verhalen van, uh, oh, ik mis alleen dit. Ja, natuurlijk, iedereen mist haar vader of, of haar of zijn moeder en vader. Maar de herinneringen die je daar dan overhoudt aan dat gesprek met die vrienden van vroeger klasgenoten. Dat is dan het belangrijkste, wat je, wat je dan uh, meemaakt, wat je dan hebt. Dat vind ik dan het belangrijkste. Nou, um, dat gezegd hebbende, ik uh, ben er weer thuis, ik ga vandaag niet naar de fitness. gewoon om het feit dat het vandaag gewoon niet, uh, ja, het zat er gewoon niet in vandaag. Ja, dat kan, dat kan wel eens een keer. Dus dan doen we het maar eens. niet. Dan doen we dat maar niet. Oh ja. Uh, ik had ook gezegd, vorige week waren we naar, uh, naar Enzo Knol geweest. Met uh, meet and greet. Uh, dat, uh, nou ja, dat het leuk was. Alleen dan is de vraag van hoe kom je dan uh, uiteindelijk uh, in, zijn, uh, in zijn vlog. Nou, uh, in de vlog van de maandag. In de vlog van, uh, van maandag. Uh, gaat hij dus over naar de meet en greet en dan gaat het, begin, het gaat beginnen en dan komen wij, mijn dochter en ik, als eerste in beeld, met de partypoppers. Dus dat is leuk! Dat is leuk om dat dan, uh, om dat dan terug te zien. Uh, ik weet dat er ook uh, uh, natuurlijk altijd dingen zijn. Oh, even kijken, heb ik het? Ja. Ik weet natuurlijk ook dat er altijd wel dingen zijn die je, die je kan, uh, ja, kan hebben met zo'n uh, zo zo'n meet en uh, Sommigen lopen uh, de zin van het te kort, en dan zeggen dat er was niks aan. Dus, uh, ja, noem maar op. Maar ja, weet je, je gaat er voor je eigen dingen heen. En, ja. en nogmaals, uh, voor, dat zei ik vorige week al zijn, uh, zijn uh, twee fantastische mensen. Uh, die uh, heel veel energie in hun uh, leven stoppen en hebben. <laughs> en uh, ja, dat is. Uh, ja, daar heb ik toch wel. Uh, uh, omdat ik, omdat ik, dat ik eigenlijk al zo oud ben. Eigenlijk uh, net zo oud als zijn moeder. Zij is ook van uh, 66. Ik heb, er, uh, ik heb er toch wel uh, bewondering voor. Zoals zij dat dan doen. En ja, natuurlijk is de tijd van, van, van het leven. Uh, de, de tijd van. De digitale tijdperken. Uh, hij heeft het gezien, samen met zijn broer, of zijn ex. Zijn broer heeft hem daar geholpen uh, in Golpe, Milan, uh, van god dit lijkt me wel iets leuks, dit kunnen we misschien wel gaan doen. Uit gekkigheid ontstaan en uh, uiteindelijk is het dan gegroeid tot ja wat hij nu is, hoe groot dat hij nu is. En uh, uh, gisteren had hij uh, een video, een vlog met een videoboek erin, ja, met, met wat hij allemaal gedaan heeft aan, aan reisjes, aan uh, noem ik op. Dan denk ik denk van ja, die heeft al heel wat gezien. En uh, ook uh, erg mooi in beeld gebracht. Uh, je ziet soms vlogs. Nou, hij zou zo, hij zou, hij zou zo een vakantievlogger kunnen zijn. Met, met droombeelden en zo. En wat hij, wat hij meemaakt en wat hij doet. En uh, ook de, de wat mindere dingen uh, haalt hij ook gewoon aan. Als iets uh, niet leuk is of uh, tegenvalt, dan zegt hij het ook. Maar uh, ja, dan en tegen. Hij laat ook wel zien dat je er ook wel zelf iets van moet maken. En niet alleen maar een verwachting moet hebben van: oh, ik had dit of dit verwacht. Nee, soms moet je dingen ook zelf. Zelf maken, zelf organiseren. Dus nou ja dat. Um, goed, ik ga hiermee stoppen. Um, Daar ik weer naar het voetballen toe. In de hoop dat we vandaag echt wel weer punten pakken. Vorige week was drama. Drama. Niet te beschrijven. Maar goed, we hopen dat we het vandaag weer bij elkaar kunnen pakken, dat we alles weer gezamenlijk kunnen bundelen en dan uh, dat we een keer gewoon weer een leuke goede wedstrijd er neerzetten goed dit gezegd hebbende zeg ik tot de volgende keer ik heb je deze leuk gevonden even een duimpje omhoog even abonneren op dit kanaal heel belangrijk als ik dan zeg maar iets meer abonnees heb dan kan ik misschien iets meer op een latere tijdstippen. maar goed we zijn het wel zien Um, wat ik overigens wel leuk vind, is dat ik de laatste video's dat die steeds meer bekeken worden. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dat vind ik ook erg leuk. Um, hoe dat er komt, daar ben ik niet over uit. Maar dat maakt me niet uit. Ze worden bekeken. Ze worden geklikt. Ook belangrijk. Dus nogmaals, tot de volgende keer. Tot de volgende vlog. Volgende week zondag. Deze komt dan op zondagavond of op maandag. vorige week was het te laat. Kan ook gebeuren. Denk maar nog, abonneer op dit kanaal. Ik ben helemaal tevreden. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg ciao.